Ja, het is, het is, het is, je strijdt wel ergens tegen eigenlijk. Maar omdat je het is eigenlijk gewoon een festival. Je bent met z'n allen samen en het is hartstikke gezellig. Maar je bent toch allemaal met één ding bezig. En wel op een hele positieve manier. En dat vond ik heel mooi aan deze demonstratie. De zon schijnt, er is mooie muziek. Er is lekker eten en mensen delen zaden uit. En mensen hebben allemaal borden gemaakt. En, veel, en allemaal zitten schilderen. En het is gewoon echt het samenkomen. En, Muziek maken en ja lieden delen. Go, honey, go. Oké, okay, gooi je mee in de lucht. Meiland, bijen hebben we niet nodig. Wel één, wel Mijn bedrijf verkoopt hele mooie zaden. Die bijen hebben we niet nodig om bloemen te bestuiven of andere dingen te doen. Jullie kunnen mijn zaden kopen. En mijn zaden zijn heel sterk. En ze kunnen tegen het gif wat we erbij verkopen. En zo hebben we een hogere opbrengst, Ja, ja, ja, het is fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja. Iedereen over de hele wereld moet mijn zaden gaan kopen. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja. Nee, was helder. houding, nu onmiddellijk de mond. We maken een gevaarlijke houding naar u. Eén, twee, drie maken een gevaarlijke houding. Ja. Ja. Oké, okay, hij staat op freeze, mensen. Wat gaan we met hem doen? Gaan we hem? A, afschieten. B, omarmen. C, liefdevol transformeren. Ja. Ja. Oké, okay, C, daar gaan we. Ja. Hahaha. We meneer Oké, met overen met de corset. Wat overen met een corset. Er staat collectief rampenplan. Well, love is what we need. En alleen love will keep us together. You gotta have someone. You gotta have someone understanding. You gotta be with someone. You stay together. Give me someone night where well, I need to live sometimes. When I got myself, it's going mad. Is dit het, is dit het dan, het einde van evolutie? Of is er meer? Is er meer? Want ondanks alle economische industrialisatie is het de wereld niet gelukt om armoede, ontbering, hongersnood en ondervoeding te hanteren. En miljoenen gaan vanavond slapen zonder eten. Terwijl er miljoenen kilo's eten waren, ze worden weggegooid. En miljoenen slapen op straten. Terwijl er miljoenen gebouwen leeg staan. Ik snap dit niet. En waarom? En waarom? Met alle briljante kennis. dat wij hebben ontwikkeld over de generaties. hebben wij moeite om onze rijkdommen eerlijk te verdelen. Om een betere wereld te creëren. En de dag dat de wereld wakker wordt zullen we ons realiseren dat het anders moet en dat het anders kan. Maar het zal niet makkelijk zijn. We willen verandering, maar tegelijkertijd willen we onszelf niet veranderen. Het zal niet makkelijk zijn. Elk begin is moeilijk, vooral als je bij jezelf moet beginnen. Het zal niet makkelijk zijn om te realiseren dat ons gedrag, ons overdreven consumerend gedrag... ...effect heeft op alle derde werelddelen. Het zal niet makkelijk zijn. Het zal niet makkelijk zijn... ...om je favoriete producten te boycotten... ...om woorden om te zetten in daden... ...en de tv uit te doen... ...en je favoriete tv-programmerende programma... ...een keer te missen... ...omdat er nu eenmaal belangrijke informatie opgezocht moet worden. Het zal niet makkelijk zijn... Maar wanneer jullie zover zijn, sluit je dan aan bij ons en de miljoenen wereldwijd die vechten tegen het politieke, corrupte, vervuilde voedselsysteem. En tot die tijd vechten wij ook voor jullie en voor jullie kinderen. Dankjewel. We hebben right We GMO. Right We have a right veel love is die answer en dat is gewoon omdat we er echt in geloven dat we gewoon samen ervoor moeten staan en gewoon samen moeten komen en echt die liefde naar, naar buiten moeten gooien en mensen die nog niet bezig zijn met met ja met het, met GMO's die niet eens weten wie Monsanto is, en die, daar, die gewoon elke dag bij de het met bij wijze van spreken. Als je hun op een negatieve manier gaat benaderen en tegen ze gaat schreeuwen dat ze dingen fout doen, dan zullen ze zich alleen maar van je afkeren. En zodra dus je gewoon met liefde elkaar benadert en een open hart en licht uitstraalt, dan bereik je elkaar veel beter. En ja. Uiteindelijk gaat het om het samenkomen en om de liefde te delen en de knowledge. En zo het uh, conscious, allemaal conscious te worden en awake. Alle zaden zijn net gemanipuleerd, ja, wij worden er ziek van. Al dat eten bij overheid is gewoon gemanipuleerd, behalve logisch, daarvoor is het. En het hele etensysteem gaat verpakt! we moeten de aarde redden! No more poison in our food! Yeah. Yeah. Love is what we needed, and only love will keep us together. You gotta have someone, you gotta have some understanding. You gotta be with someone, you stay together. We need someone else, well, I need to lead some time. When I got myself, it's going mad. kaart doorknippen. Heb je een bankrekening, maak er zo min mogelijk gebruik van. Leen nooit meer geld van een bank. Ga je eigen groenten verbouwen. Neem een kas, een kweekkas. Ga met elkaar handelen. Hé, hey, jij ja, hebt tomaten. en hey, ik heb courgetten. En hey, ja, ja, ja, ja, ja, Zo hoor je met elkaar rond te gaan. Oh, jij hebt een probleem, Je kan het niet oplossen. Oh, en hey, maar dat is makkelijk, Maar Dan moet je dat en dat doen. Kost niks niks! En het geeft een hoop liefde. Liefde, gevoel, gevoel, gevoel. Daar gaat het om. Gevoel voor elkaar. Mensen hebben geen gevoel voor elkaar. Geen gevoel meer. Leg er eentje in de stad op de staan ze in de plaats van te helpen om een fouten te maken met hun android. Nee, zo hoort het niet. Jongen, die android is weggegooid. Ga erin en gaan we redden. Maar dat gebeurt nu niet meer. Het gevoel is weg. Het gevoel. Daar gaat het om. En dieren eten, uh, daar, daarmee support je ook dat een dier geslacht wordt. En uh, de manier waarop dat hier gedaan wordt is gewoon hey, totaal niet oké. Okay. Dat is gewoon heel liefdeloos en verschrikkelijk voor de dieren. Dus ik zie er zeker verband tussen, ja. De mensen die, die er echt bewust van zijn en die ermee bezig zijn die bijvoorbeeld ervoor kiezen om geen vlees te eten, omdat ze tegen de bio-industrie zijn. Die zijn vaker ook wel meer wakker en weten ook wel meer over GMO's en over biologisch eten natuurlijk. Als de mensen dus allemaal veganistisch zouden eten, dan is er zeven keer zoveel land beschikbaar op de wereld. Dan hoeft het niet genetisch gemanipuleerd te worden. Want als is te weinig land en dan moeten de planten moeten heel veel opbrengen om toch een bepaalde hoeveelheid mensen te kunnen voeden en vooral het vee te kunnen voeden. Als dus wij dan weer stoppen, in er genoeg land, kunnen de planten weer natuurlijk groeien. Veel natuurlijker. dan is al dat geknutselde planten niet nodig. Er zijn er velden in Argentinië, waar niks meer groeit, en in Brazilië. Daar hebben ze zoveel vergif op gespoten, op die genetisch gemanipuleerde veevoervelden, dat er gewoon helemaal niks meer groeit. Dus ze kappen eigenlijk wouden weg, in die groewouden ze maken er een paar jaar tijdens maken ze woestijnen van. Ja, dat mag gewoon zo niet meer doorgaan. Dus ik kan iedereen aanraden: probeer minder dierlijke producten te gebruiken. Dus het is ook veel gezonder. En nou is deze kaas is het lekkere rijstmelk chocolade, er zijn goede vleesvervangers. Als mensen stoppen met de dierlijke producten is er zeven keer zoveel beschikbaar. Dan kan iedereen eten en drinken. en nu lijden heel veel mensen honger en dorst. Het kost ook heel veel meer water om dierlijke producten te maken. En dat is gewoon, dat is gewoon toch heel onethisch en ook onnodig. If I was a rich bun, tiki toki, tiki toki, tiki toki, ticking time. Cash and credit, IOUs, forget it. They have reached their limit. Can't you see? And if I play my cards right, tiki toki, tiki toki, tiki toki, time. I would never ever be wasting mine running, jumping, digging after times. And I would occupy my days in the garden so everyone can come and have a bite. A chem tech space, a chem tech free space for everybody there to so place let's call it dream together making new history playing and creating always all for we yeah. you can throw it there <laughs> See, the the garden. Kerelia Gardening? Ja, Kerelia Gardening, Ik denk echt Volgens ze nu allemaal weer. Nou, dat wordt een. Uh, een goede man! Hier! I'm free. Free. I'm human. Ik heb gevoel. Ik hou van mijn mensen. Ik geef ze een knuffel. Al ken ik ze niet! Ja, als ik ze tegenkom zo, hé, hey, wie ben jij? Maakt niet uit nog, kom hier. Brother, sister, toch? Of niet? Ja, toch? Toch? Toch? Of toch? Oh! He, he, eindelijk. Nou, nogmaals. Stick together. Maak een vuist. Zet hem omhoog. En zeg tegen jezelf. Ik zal al het mogelijk doen wat mij mogelijk is om mijn omgeving, mijn mensen, te doen overtuigen dat ik <coughs> gelijk heb om te zeggen ga je eigen groenten kweken om mensen bewust te maken. En ik ga mijn eigen groenten kweken, mijn eigen fruit als het enigszins kan en ik ga mijn eigen kip houden. En geen ene wet zal het mij verbieden, maar geen ene wet en zo mag het nooit worden. Kan iets wat natuurlijk is verbieden. Yeah. Fucking hell, hè? Yeah. En dat is je recht om te leven als mens. Neem dat recht! Yeah. Allemaal! No, no, no, no, no. De TTIP is een heel gevaarlijk, het uh, is dus een vrijhandelsverdrag tussen de EU en de VS. We hadden nu over in het diepste geheim wat onderhandeld. En als dat doorgaat, dan krijgen we een wereldstandaard voor een vrijhandel geïndustrialiseerd landbouwsysteem. Dan wordt het wordt heel moeilijk om nog een rechtvaardig ecologische landbouw te krijgen. Dus daarom vragen we hier om aandacht. Wij, wij staan er met al deze organisaties, staan wij er dus op voor dat we een algemeen belang hebben en daar komen we voor op. En deze petitie hebben we vandaag gestart in Nederland. En we willen heel graag dat de burger hiermee ook aangeeft dat ze achter deze organisaties gaan staan. Dat ze de joint statement die we dus hebben op balletworld.org dat zij die gaan ondersteunen. Het is ook heel belangrijk, dit zijn allemaal rechten dat buitenlandse multinationals net zoveel rechten krijgen als Europese midden- en kleinbedrijven. Dus het is ook heel gevaarlijk voor boeren, maar ook het midden- en kleinbedrijf. Zij willen bijvoorbeeld subsidies aan onze bedrijven tegenhouden. Ze willen gewoon non-discrimination. Dus zij willen dat zij dezelfde rechten krijgen als Europese bedrijven. Je weet, de arbeidsmarkt in Amerika is ook helemaal geliberaliseerd. Maar arbeiders hebben geen rechten, geen vakbondsrechten. Er zal een druk komen om ook arbeidsrechten hier af te breken in Europa. Dus wij willen echt oproepen dat vakbonden, middenkleinbedrijven, boeren ons steunen in deze strijd. Als dit doorgaat is het heel goed voor multinationals, maar niet voor de meerderheid van de mensen en niet voor de meerderheid van de bedrijven. En nu spreken zij met één stem. En dat is eigenlijk heel raar. Een middenkleinbedrijf heeft veel meer te verliezen dan te winnen. Dus wij hopen dat vakbonden midden en middenkleinbedrijven ons gaan steunen. Dus we moeten Monsanto stoppen, stoppen met ander handelsbeleid. En we willen die mensen hier informeren daarover. Ze Zij zijn allemaal terecht heel bezorgd, maar het handelsbeleid is heel complex. Dus wij proberen hier meer aandacht te vragen van hoe kunnen we ze stoppen. Dan moeten we de handelsverdragen aanpassen. En daar willen we ze voor mobiliseren en ja ik hoop dat al die mensen hier, we hebben vondens dat zij die meenemen en lokaal weer andere mensen interesseren. Want als de TTIP doorgaat, dan, dan kunnen we het gewoon vergeten, dan is de agenda van de multinationals is gewoon af. We moeten nu nee zeggen, anders is het voorbij. dat voedsel je medicijn moet zijn, en je medicijn je voedsel. Dus daar loop ik voor. We zijn hier om, en als een van die steden, bij elkaar gekomen om te protesteren. We protesteren... Voor. Dat is belangrijk om eerst even te zeggen waar we voor protesteren. Voor onafhankelijk en gedegen onderzoek naar genetisch gemanipuleerde organismen. We willen graag duidelijkheid en vermelding van die GMO in de producten die we kopen. We willen een betrokken overheid, een overheid die gezonde keuzes maakt. We protesteren ook tegen dingen, heel belangrijk. We protesteren tegen de macht van de grote gentrack bedrijven. Tegen de toename van octrooi en patenten op onze gewassen. Ik zeg even onze gewassen, want wij zijn tenslotte wereldburgers. En we zijn ook vooral tegen het ruwzichtloos verwerken van de genetisch gemanipuleerde zaden in de producten die we kopen. Het is ook belangrijk om te zeggen waarom we hier zijn en hoe we dat willen veranderen. Want we kunnen iets veranderen. We willen dat uh, doen vanuit ons hart, oprecht en met liefde voor het leven. Inspireren we de mensen om ons heen, nadat we hier bij elkaar zijn, bewust en gezond te leven. Kritisch te blijven vanuit een gevoel van betrokkenheid, samen voor een gezonde samenleving. Het het zo, niemand is perfect. Oorzaak, gevolg en oplossingen. Dit is wel het begin van de oplossing, demonstreren en mensen bewust maken van het feit wat er gaande is. En mensen ja wakker schudden van. hé, hey. en ik ben bijvoorbeeld al mijn hele leven vegetarisch. En toen ik vroeger klein was, was ik altijd de enige. Echt, bijna iedereen at vlees. En momenteel zijn er al steeds meer mensen vegetarisch aan het worden en veganistisch. En ja, mensen worden gewoon steeds meer. Ze gaan steeds meer beseffen hoe het eigenlijk eraan toe gaat en wat nou goed is en wat niet. En Mensen worden steeds meer wakker. Go, go, GMO. No more, no more GMO! No more GMO! No more GMO! No more GMO! Spread the love! <laughs> Spread the love! <laughs> And the knowledge. <laughs>